Ik, ik denk dat de, de meeste mensen uh, stijf van de stress staan. Ik bedoel, uh, als je huis uh, naar de kloten is, en, en uh, er is niemand die je wil helpen, uh, raak mijn huis, maar raak mijn gezin. Ja. Ik bedoel, uh, nu mogen mijn kleinkinderen weer bij ons slapen, omdat ik in een veilig huis woon, relatief, tussen na en al, ik steek een veilig huis. Maar voor die tijd is het 2,5 jaar geweest dat wij uh, behoorlijk ruzie in, uh, in de familie hadden, omdat ik de kleinkinderen niet wou uh, hebben, dat die bij ons uh, sliepen. Ja. Uh, wat vind je van uh, koude... Uh, uh... Wat vind je van rood nu? Nou, wat ik fantastisch vind, is uh, ten eerste uh, de, de bonte gezelschap van mensen. En hoe solidair ze nu met Groningen zijn. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor, voor, voor, de, voor de ellende die wij uh, ondervinden. Ik, uh, hier zijn vijf, zeshonderd mensen, ik weet niet precies hoeveel dat zijn... ...maar ik heb de, de hele week al het idee dat ik in het warm bad een hele grote familie erbij heb gekregen. Ja. En dat ik in het warm bad terechtgekomen ben. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Nee, de kippen wel van nou achterover hebben.